Precies is buiten brand, Eerste Kruisweg. We gaan we naar Korenveld in brand. We gaan even, even kijken. En dan gaan we het eerste straaltje heel goed druk afleggen. En even kijken hoe groot de brand is. Ja? Gmc hem 7 de te plaatsen en uh, treffen de vuurkorf in brand ook. <telling> Hey, Weg even, nee, jullie. Wat hey, een lekker fiets. Ik ga hem wat doen, brandjes, Gewoon een ja. beetje het feest hier, hoor. Hij is geslaagd. Hé, hey, hey. hey. hey. kom even hier, man. Ja. Maar jullie zijn geslaagd. Moet je met hem praten? Ik ben erbij. wat is ja. Ja. Ja. Ben je geslaagd? Ja. Waarom ben je geslaagd dan? Hé, nee, ik heb een examen gehaald. Uh... Trekkeruimbewijs. Trekkeruimbewijs. Trek Trek uh, ja. Ja. Lekker, man. Hey, Leuk. biertje, jongens. Als je in Ik zou bier pakken voor die gast, GMC voor de C24, als plaatsen. Ik tref twee jongens aan die, uh, die een beetje aan het drank zijn en uh, een vuurtje hebben gestoken in de vuurkorf. Ik wil daar even de politie te plaatsen, zodat die even de zaak kunnen, uh, kunnen bespreken ja, met de twee jongens. Hoi, commandant, je een biertje hebben? Nee, nee, nee. Hey, pak nou lekker aan, joh! Pak nou hey, lekker aan! Nee, wij, Hier! Hoi, hey, Bas! Maak uh, uh, een stootje uh, met de uh, commandant. Hoi, foto's met de commandant. Foto's uh, met de commandant! Uh, commandantje! Hé, kijk, kijk, kijk! We bieden twee jongens in vuurtje, had ze ook gezegd dat die jongens geslaagd is. Ja. En ja. Ze zijn een beetje aan de drank en zo, ja. wat, proberen uh, de beste oplossing. Ja, maar luister, het het, uh, Hier hebben hier te maken met een Dat er nog vanuit, dat kan niet. Uh, jij wil dat wel echt maken. Ga jij dat Sorry. dan aan de jongens uh, vrienden vertellen? Ja, die jongens ik zal zijn maar even wel even met jongens overleggen. Maar ik wil eerst dat die jongens even een beetje. Ik wil een beetje weg zijn, want die ziet... Uh... Ja, ik wil dat je een bike uit kan maken hoor. Ja, ik ga het uitmaken, maar... Sorry, ik ga je een even een stukje mee met naar mijn busje. Ja, dat is beter. Nee, jongens, 1, 2. 1, 2, even een straaltje hoogdruk, even drukken, het uitblazen. Het he? He? Ja, hey! Oh, dat vind ik toch wel. Poppen, poppen. Hey, we gaan we doen, commandant. Hey, hey! Ja, hij is maar niet meer. Hij komt er ook. Hij Ga er ook. Hij is er hey, ook. Uh, hij is dat nou? Wat ah, ah, is dat ah, nou? Hij is dat nou? Wat is dat nou? wat is dat nou? Hé is er ook. Hij Kom maar ook. Kom is er ook. Hij is er ook. Hij is er is is er is er genoeg hoor! Ik zie ja, een, we een beetje ja, Goeie, mijn is uit. Goeie, helemaal eens uit. Goeie, zit nou, man. Speciaal voor hem, hè? Mij, je kan trouwens, Ik heb trouwens, Nou, Oh, bedankt, de bron Hé, jongens. Ja, wel, wel, wel, wel, wel. Hey. Ja? Top. Fijne avond, jongens. Hey. Hey. Hoi. Bedankt voor niks, af, jongens. Bedankt voor niks. Bedankt voor je neus. Hey, uh, bedankt voor je neus. Uh, bedankt je 7, 7 8, 8, 9, iedereen heeft Iedereen over? Ja, wij zijn net de plaatsen geweest. We hebben de vuurkoff uitgemaakt in samenwerking met de politie. Okay. Gaan we gaan nu weer toe, kazerne en politie regelt ons verder af huh? op de incidentlocatie. locatie.